Wat mij opvalt op toetsen of ook wanneer ik leerlingen zie studeren in de studies bijvoorbeeld, is dat leerlingen van A tot Z leren. Maar titels, tussentitels, is eigenlijk vaak niet gezien. Goed, eens uh, op een lijn, niet op een hoop, dus echt zo naast elkaar. Alleen wat ik zelf heb geleerd, is om net vanuit die uh, titels en die tussentitels te vertrekken, dat zijn uw kapstokken en de rest is uh, invulling ervan. Maar daarom wil ik leerlingen nu al zo kleine prikkels geven om, om daarmee aan de slag uh, te gaan. En vandaar dat ik vandaag uh, een structuurcross georganiseerd heb. Je gaat dadelijk staan, je staat nu op een rij, of gelukt, maar je gaat dadelijk staan op het alfabet van de voornaam van uw papa. Even verplaatsen, 10 seconden. De les was na de speeltijd, dus het gemakkelijkste was om leerlingen te verzamelen gewoon op de speelplaats, omdat daar iets meer ruimte uh, is. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb ze in groepjes verdeeld, zodat iedereen niet per se met zijn vriendjes en vrienden uh, samen zit. Vier, een groepje, 1, 2, 3. Jullie met drie en jullie met twee, een groepje. Gelegd dadelijk, je cursus open. Op het hoofdstuk waar we in zijn, dus hoofdstuk 4, is dat. Je krijgt daar vragen over. Als je een vraag weet, loopt je naar de muur, Getikt de muur, je komt tot bij mij en wie dat bukt en ik duid u aan, die mag het antwoord geven. Bij de volgende vraag wil ik iemand anders van uw groep zien lopen. Ja? Altijd iemand anders van de groep die loopt. Je mag samen nadenken. Zijn er nog vragen voordat je kan beginnen? Eerste vraag is een opwarmertje, letterlijk en figuurlijk. We hebben vier factoren van voor economische groei gezien. Welke vier? En daarnaast stel ik een vraag die uh, hun dwingt om te kijken naar de titels en de tussentitels. Ja. Op zich super simpele uh, vragen die echt peilen naar de structuur, waarvoor dat ze dus echt eigenlijk alleen maar naar de tussentitels en de titels uh, moeten kijken. Oké, zet voor aan. technologie. En arbeid. Oké, okay, goed. De eerste is binnen. standaardvragen die, die ik gebruik zijn uh, hoeveel van iets, hoeveel voordelen, hoeveel nadelen, hoeveel kenmerken. En om dan voorbeelden te geven. Voorbeelden waardoor dat ze effectief die titels of tussentitels gelezen moeten hebben en er een paar al in hun hoofd hebben gestoken. We gaan het na Factoren voor Economische Groei nog hebben over drie verschillende dingen. Welke drie? Voordelen, ja. nadelen en koof tussen arm. Nee. Het standwoord juist dan verdient de groep een punt. Is niet helemaal juist, stuur ik ze terug en moet er weer iemand anders lopen. Want dat vind ik wel belangrijk. Bij elke vraag moet er iemand anders van de groep aan het lopen zijn. Ja, Sevora Paloma moet lopen. Zij heeft nog niet gelopen. Ah. Moet ik teruggaan? gaan? Ja? ja. dat er niet een paar denken en een paar uitvoeren of de elft niks staat te doen. Dus ik wil eigenlijk elke keer iemand anders zien lopen, want anders stelt het antwoord niet voor mij. Lopen, lopen, lopen, lopen, lopen. Zes. Zes. Waarom bewegen? Sommige leerlingen rollen al met hun ogen. Als ze recht moeten staan, maar na ja. zeven, acht uur per dag op hun stoel zitten, vind ik dat gewoon alleen een meerwaarde. Blijkt ook uit onderzoek dat dat een sterkere link legt. Maar wat ik ook nog heel belangrijk vind, is om ervaringen te verkopen. Hoeveel nadelen gaan we bespreken? Nee. Nee. nee. nee. nee. Ja, een spectaculairder moment, iets wat dan meer bijblijft, waardoor dat die leerstof ook uh, meer blijft hangen. Meer dan zoveelste keer op hun stoel. Dat zijn niet de uitzonderlijke dingen die wij hebben. Dat is wel. Nee, nee, nog even gaan afwaken. Alleen het laatste twijfel ik nog over. Die punten kunnen op het einde opgeteld worden, maar om eerlijk te zijn ben ik heel slecht in het bijhouden van. Uh, die punten is dat vooral een kwestie van zo de competitie een beetje aan te wakkeren. En ja, ik merk eigenlijk dat leerlingen op het einde van het spel al lang vergeten zijn dat het om punten gaat en dat gewoon de interne competitie is die dat is. Denk doet. al, getelt even op hoeveel juiste antwoorden hadden we? In de klas bespreken we dat dadelijk. Pak je cursus toe, neem hem mee, neem je boekentas mee en we gaan naar het lokaal. Oké, okay, we hebben nu net die oefeningen gedaan buiten. Gelopen, kou geleden. Maar waarom? Wat is daar het nut van? Waarom besteed ik daar in godsnaam tijd aan? Na de cross zijn we terug naar de klas gegaan en ik heb hem wel de vraag gesteld, waarom doen we dat nu in godsnaam? Eén, om te voorkomen dat leerlingen zelf met die vraag komen van wat zijn we in godsnaam aan het doen. Twee, om dat leerlingen dat eigenlijk vaak zelf al niet beseffen en dat ik dat wel belangrijk vind, dat ze weten dat dingen een nut um, hebben. Als ik niks had benoemd van die titels en tussentitels, nog eens achteraf, weet ik niet of dat ze daar effectief dan ook of zelf de link... Um, Hadden uh, gelegd, dus daarom vind ik dat wel belangrijk. Binnen? Door dat we eerst buiten bewegen en een soort sport doen, we misschien aandachtiger gaan zijn in de les. Oké, okay. ja. En er gaan oppikken. Helpt u ook meer zuurstof in uw hersenen en tegelijkertijd leren en bewegen? Helpt u inderdaad, blijkt ook uit onderzoek, Angelique? Je bent gemotiveerd om te winnen, dus je leert alles, je doet heel snel alles in je hoofd. Is dat dan geslaagd? Is deze werkvorm nu de miraculeuze oplossing voor voilà, alle structuurproblemen de wereld uit? Ik betwijfel het sterk, maar ik geloof wel dat het een kleine stap is in een groter geheel. Ik moet daar verschillende keren per jaar op terugkomen en ik geloof en ik hoop ook wel dat in mijn zesde jaar, tegen dat mijn leerlingen daar dan zijn, dat die kleine dingen daar wel toe bijgedragen hebben om meer op de structuur te letten. Waar in uw cursus, wat voor soort informatie moest je dan lezen? Tussentitels. Tussentitels, titels en tussentitels. En daar doe Ik nu. Daarom... Ik ben er wel van overtuigd dat die werkvorm wel heeft geholpen om voor hunzelf terug te herinneren wanneer ze aan het werken zijn thuis of die leerstof studeren, dat ze dan denken ah ja toen waren we aan het lopen en ik vond dat superleuk, super stom, maar iets van emotie dat dat extra oproept waardoor dat ze zich dan meer gaan herinneren. Dat is volgens mij wel bereikt. <lacht>